Wat maakt nou een goed rolstoelkussen? Wij vragen wat de rolstoelgebruiker nou echt wil en kijken naar wetenschap. Precies die elementen verwerken wij in onze kussens. Een v rolstoelkussen biedt hoge kwaliteit huidbescherming door het herverdelen van druk, het minimaliseren van schuifkrachten en het reguleren van het microklimaat. Daarnaast biedt het kussen optimale ondersteuning, zorgt voor een stabiele zithouding past het zich aan en vormt het zich naar jouw lichaam. Gebruiksgemak mag ook zeker niet ontbreken. VK-kussens zijn extreem licht van gewicht, makkelijk te onderhouden omdat je geen hulpstukken nodig hebt. En uit de doos direct klaar voor gebruik. VK-kussens zijn het beste in het waarborgen van de drie belangrijkste pijlers in zitten en positioneren in een rolstoel. Huid, houding en functionaliteit. Kortom, de perfect package. Ervaar het zelf via de VCAP probeerservice gratis en vrijblijvend. Relief by Air.